Oké, okay, uh, goedenavond. Nu uh, 7 uur, uh, de eerste dag van de blokkade. Uh, jullie willen graag iets kwijt. Uh, zeg het maar. Nou, dat er heel veel Groningers zijn. En mensen denken nog steeds dat de Groningers niet wakker zijn, maar die zijn er wel. En we zijn juist zo trots en zo blij dat er heleboel mensen uit de hele wereld zijn gekomen om Groningen te ondersteunen. En dat is hard nodig. Maar het gaat eigenlijk over de planeet, de aarde. Ja. En uh, daar is Groningen onderdeel van. Dus het zou wel fijn zijn als... Uh, uh, mensen weten dat Groningen dat heel belangrijk vindt. Oké. Okay. Uh, wat, wat, jullie hadden ook nog de NOS uh, geconfronteerd hiermee, of Ja, uh, dat is altijd, uh, altijd interessant. Uh, dan ga je naar die jongens toe en die zeggen dan van... ...oh, maar er zitten echt wel Groningers in onze reportage. Nou, en dan zie je dus inderdaad uh, 14 seconden aan Groningen. En de rest is dan toch... Tof, uh, ...dat ze graag willen dat hier een soort vakantiesfeer uh, gefilmd kan worden. Ja. Beetje raar allemaal. Ja. Ja, goed. Okay, Dat is de boodschap wel. voor vandaag? Ja. En, de, en de boodschap aan de NAM is: je kan het er wel uithalen, maar je kan het niet meer terugstoppen de denken van na. Ja, dank wel.